je was films. Deze maakt sketches. Dat vind ik vooral leuk als zijn kanaal. Normaal toffe video's. Echt leuk bij hem. Check zijn kanaal zeker niet Dus het kanaal ziet er heel mooi uit. Het is een hele mooie eerste indruk dat we hebben op dit kanaal. jullie Lucas, je maakt fokking gekke en leuke video's. Mensen bedankt voor de 2000 abonnees Abonneer en like, like Ik wil echt iedereen bedanken die op dat knopje heeft geduwd Hashtag de typische uitleg van elke YouTuber Ja nee gewoon bedankt oké okay? bedankt voor al die shit in het begin Dat is echt super awesome maar dat meen ik echt dat is echt super awesome Als ik zoiets krijg zet ik dat direct op mijn Instagram Het is ook nog eens lang geleden dat we zo tegen elkaar hebben gepraat Hoe gaat het trouwens met jullie? Ah ja chill met mij gaat het ook goed ik ben trouwens ook naar de kapper geweest. Bij de kapper word je altijd een beetje knapper. Dat kon je trouwens zien in dit shot. Bij de kapper. Ja. Ook heb ik veel betere kwaliteit. Wat jullie waarschijnlijk al is opgevallen. En dat is super awesome. Echt geweldig. En dan is er nog maar één ding dat ik zou willen zeggen. En dat is tot later. Doei. En trouwens ook nog een shout-out naar Kasper uit mijn klas. Voor het SD-kaartje. Dikke duim. Abonneer. Sub. Doe alles op, geef ons films, geef ons films, is love and life. Bedankt voor de 2000 abonnees.